Indien openbaring, visie ontbreekt, verwildert het volk. Welke droom heeft God in jouw hart geplaatst? Ik vraag je niet of je een droom hebt, ik weet namelijk dat je die hebt, want God geeft ons allemaal een droom. Ik heb mensen op verschillende manieren zien omgaan met hun dromen. Sommige mensen verstoppen hun dromen heel diep in hun hart uit zelfbescherming voor de kritiek van anderen. Anderen plaatsen hun dromen zo ver uit het zicht dat ze er niet meer over hoeven na te denken. Weer anderen geven hun dromen uiteindelijk op, omdat het te pijnlijk voor hen is om zich eraan vast te houden. Als jouw dromen een start nodig hebben, dan wil ik dat je twee dingen goed weet. Ten eerste... Zorg ervoor dat jij een heldere visie hebt en, ten tweede, zorg ervoor dat je deze visie altijd in het vizier houdt. Het feit dat je een visie hebt wil niet zeggen dat het ook direct zal gebeuren. God is namelijk net zo geïnteresseerd in het proces van een visie als in het eindresultaat zelf. De apostel Paulus zei in Filippense 4 vers 11 tot met 13 dat hij had geleerd hoe hij tevreden en voldaan kon zijn met alles wat hij had, onder welke omstandigheden dan ook. Met andere woorden, hij liet zich niet beïnvloeden door de omstandigheden waarin hij zich op dat moment bevond, maar richtte zich altijd op zijn doel. Dit betekent dat jij, net als Paulus, een balans moet vinden tussen voldoening en ambitie. De sleutel hiervoor is, leer om onderweg naar je bestemming te genieten van waar je nu bent. Wanneer je een droom of visie hebt, moet je deze goed voor ogen houden. Mocht het je helpen, schrijf het dan op. En onthoud, God zal je helpen om de droom die Hij je gegeven heeft, leven te geven. Stap voor stap, dag voor dag. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Jezus, zelfs als ik het niet altijd zie zitten en de omstandigheden mij willen doen laten opgeven, geloof ik dat U een plan heeft voor mijn leven.